My en jouw geloof, splankie moet verzeker water krijgen. En die kunstmis en die water wat nou al op hy plankie gevallen, om iemand te helpen, om samen met jou jammel toe te gaan, is hij kom gratis, oké? Okay? hy ruil op jammel toe, genade. Ach, die mens, Ai, die mens is zondig, en uh, die mens wijst altijd vinger, maar God het een plan met die mens gehad. En die grootste van die hand is God, die middelste vinger wat sterk is, wat machtig is. En dis een genadige God, maar hij is rechtvaardig. En nou, wat is wat zijn plan het God gemaakt? Toe hij besef, maar die wonderlijke mens wat ek geskep het met dit wat in my gedachten was, die kroon van die skeping, het weggedraai van mij af. En ik moet een plan maken om hulle terug te krijgen, want... Ik zie hoe stromelen in een plek in wat gemaakt is van mensen wat God niet kent. Nie, wat ons vandaag noem die hel of die plek zonder God. En toe heeft God een plan gemaakt. En die ringvinger wijst het. Die ringvinger zei: God heeft zijn bruidegom, zijn enigste ziel gegeven. Om die pijn, die zonde, die onrecht, wat in die mensen leven is, en waarvoor die mens die kan betalen, heeft God een plan gemaakt om zijn zin, zijn bruidegom te geven, zodat so hij zijn bruid in dag kan halen. Ik wil jou gauw een beetje terugvatten, want jullie in het Oude Testament is daar, toen die volk voor die volk weggestuurd is uit die Egypte-land, uit. Is die tiende plaag, was die eerstgeborenis van elke huis het gesterf. Maar als die, die Israëlieten een bokje geslacht, een lam, wat zonder gebrek was en wisse bloed aan die dierkozijnen gesmeer is, het die engel van die dood bij daar die, die huis voorbij gegaan. Zo so met andere woorden, dat was leven en bloed. Iemand, iets moest sterven zodat so daar weer leven kon komen. En toen die volk uitgetrakt het, toen zei God: boven voor mij een tabernakel. En toen is daar een is daar dieren geofferd op die offeraltaar. Daar die bloed wat gevloeid, het, het uiteindelijk leven gebracht. Want die priesters het van daar die bloed gevat en op een zondebok gezet, op een bok zonder gebrek, daar die bloed namens die volk gesprinkel, en daar die zondebok is in die woestijn ingestuurd om te sterven daar in die woestijn, zodat so die zondes van die volk vergeven kan worden. Bloed heeft veroorzaakt dat daar leven komt. En toe aan die kruis van Golgotha, heeft die bloed van Godse zin gevloei om voor mij in jou leven te brengen. Maar kom eens kijken, wie is hier de bruidegom? Wie is hierdie Christus? Hierdie Christus was volledig God en volledig mens. Want je ziet in Romein 5, vers 8 staan daar. God bewijst zijn liefde voor ons. Doordat Christus voor mij en jou gesterven het, toen ons nog zondags was. Toen had hij al zijn leven voor ons gegeven. Maar hij was volledig God. So, hij het niet zonde gehad. Nie. Jezus heeft niet zonde gehad. Nie. Hij was God in al die in die volle zin van die woord. hij was ten volle een wieze aan zijn Vader verbind. Hij was God op aarde, maar hij was ook volledig mens. Zo so heeft zijn voet in een club gestampt en heeft zeer Dink Denk niet, Bibi, hoe hij gevoel, wat het hij beleefd door die spijkers die zijn handen in, dieer zijn voeten. Geslaan is. Denk een beetje hoe hij gevoeld heeft, die spissen zijn sy sy is, Want hij was volledig mens. Hij had emoties gehad, hij had pijn gehad, hij had gehuil bij Laaserense graf. Hij was blijzaam met zijn discipels. Hij was soms ongeërg met die Phariseeën. Hij had emoties gehad. Maar hij was die eeuwige God. Hij had niet begin gehad, niet het nie einde gehad, niet. Hij was onbegrens geweest, hij was onmetelijk geweest. Want in Johannes 1:1 vers, 1 staan daar. daar, hij was die woord wat naar jullie wereld is gekomen om leven te brengen. Hij was volledig god en mens. Maar wat had hij gedaan? Hij moest aan de kruis sterven, want uiele, hij moest bloed geven zodat so daar weer leven kan komen van mij en jou wat daarna moet leven samen met God. Dus die geskenk van die eeuwige leven. Zo so ons zonde, je gespreksgenoot moet dit verstaan. Ons zonde, dit wat ons gedoe het, is boe op Christus gezet, toen je aan die kruis gehang het, is mij zonde en nu kan jij in jou zonde, nu kan je vir daar die zonde namen geven. Die zonde is aan die kruis op Christus gezet, aan hom gehang, Hij draad het voor ons en namens ons. En dit het veroorzaakt dat ik vrij kan wees van daar die zonde. Je hebt een rekening bij een specifieke plek. En jy komt aan het einde van die maand daar en je wil graag je rekening betalen. En die kassier kijkt op je rekenaar en zegt: Meneer of mevrouw, die rekening is reeds betaald dier, Meneer of mevrouw, zo so en zo. So. En jij zegt, maar dit kan niet, het is onmogelijk. Ik heb in die maand zekere artikels gekoop, dis dis op jylle, op jylle is dus opgeschreven, dus op je stelsel, ik is verantwoordelijk daarvoor. En dan kyk die persoon weer, die kassier. En ze zegt, meneer, hier staat het zwart op wit. Je rekening is betaald. So je zien wat Jezus komt doen? Hij dit waarvoor voor jij verantwoordelijk was. Dit wel voor jij verantwoordelijk word, wordt hy op hom geneem, En hij daar die rekening betaal. En hij het gezegd in Grieks tetelestai. So je, gesprek moet, nou niet noodwendig tetelestai nie, maar moet hoor, Dit is volbracht. It is finished. Je rekening betaal, door dit wat Christus voor jou gedoen het. Sê nou maar, elke dingiekie wat jij gedoen het in jouw leven, elke gedachte wat verkeerd was, elke woord wat verkeerd was, Daar die Bijbel sê, van elke woord zal ons met rekenschap geven. elke daad wat verkeerd was, elke gedachte wat verkeerd was, so arguments onthalwe Elke dingetje is opgeskryf. Kom, Komen ze nou maar in een recordboek van zonde. So, elke dingetje is opgeschreven. En daar die goed, daar die dingen, staan tussen jou en God. De zonde. Want daar is het gehoor, God is rechtvaardig en moet die zonde straf. Zo, so, hier ligt wat nou hier op mijn skyn, Kan je laten zien, hij schijnt op mijn hand. Nou, hier is het boek waarin al mijn sondes opgeschreven is, is Mijnen. Stand tussen mij en God. Kijk wat doen het met die lucht? dit blokkeert die lucht. het maakt laat die licht nie deerkom nie, dit is een meer tussen God, als God die lucht zou voorstellen en ek, Hij kan nie in mijn hart inskyn hij kan nie in mijn leven inskyn Ik ek is doof vir hom, ek is blind vir hom, hy is een muur tussen mij en God. Dan kom Christus en hij sê, dit is wat zo so belangrijk is, en hij sê, hij is Christus, Geef het van mij, my, my kind. Ik heb betaald daarvoor. Ik draad het namens jou. Ik heb het aan die Kruis op mij geniem. Jouw schuld is betaald. Daar wordt niks meer tegen jou gehouden. Daar kan niet iets meer tegen jou gehouden worden. Want ik heb het op mij geniem. Dit was zo so zwaar dat ik in die hel moest gaan draaien. Zo so zwaar was dit. Maar gelukkig heb ik het niet aan die Kruis gebleven. Ik is begraven. En ik heb het. Opgestaan en ik leef nou, En ik zit aan de rechterhand van God. Zie je wat het gebeurt? Hij las, die muur tussen jou en God is weg. En nou elke God met jou praat, hij kan met jou communiceren, die is een geest. Je ziet, het is een kanaal nou tussen jou en God. Ah, nou wat gebeurt met die sonde wat jij nou vandaag doet? Of gisteren doen het, of morgen gaan doen? Jy hebt nou iemand wat betalen daarvoor, zo so jy kan het elke keer vir Christus gee. Jere, ek is jammer, dankie dat je dit voor mij gedraagt. Dankie dat u dit betaal het. Dankie dat u mijn zonde wegsteek vir God. En dankie dat je my skoon was, dat ik rein in skoon en oop voor kan staan. Is dit niet die wonderlijkste van die evangelie nie? Sola Christi. Alles gaan oor Christus. Hij is die sleutel. Hij het die deur opgemaakt vir je hemel toe. Want, je hebt het aanvaar en genade. Je het besef, je is een mens, je is zondig en je het God nodig. je besef, God is genadig, Hij wil jou hee, maar hij is rechtvaardig. Maar je besef, die prijs is betaal. Die zonde is weg. Want Christus, in het vier mondelijk gemaakt. En nu kan jij gaan leven? En daar die. En daar die lucht van God. En daar die lucht van Christus. Kan je je leven gaan voortzetten. Nou, die volgende episode moet je niet missen. Nie, want die volgende episode gaan stuk maken. oor wat is die volgende trië? Als we ons gaan praten over die kleinste vinger in jouw hand. Ik zie je niet. Nou.